Ik heb enorm genoten tijdens mijn verblijf in deze prachtige turismo in Puglia vlakbij de plaats Monopoly. Dicht bij de kust, een waanzinnig mooi zwembad en een ongelooflijk goed restaurant. Daarnaast maken ze een eigen olijfolie van uitstekende kwaliteit. Deze olijfolie kun je natuurlijk ook bestellen bij ons in onze eigen webshop. Ik weet zeker dat je enorm gaat genieten als je hier een van de appartementen of bed to kamers boekt. Ik wacht niet langer. En boek deze prachtige accommodatie met 100% vakantiegarantie van Rondes Italië.